Veel mensen, inclusief christenen, hebben geen idee van de enorme kracht die schuilt in de naam van Jezus. Heb jij ooit over het belang van een naam nagedacht? Een naam van iemand vertegenwoordigt en verpersoonlijkt zijn karakter. Het onderscheidt zich van een ieder ander. Als we iemand bij naam noemen, verklaren we iets over die persoon. Zo ook als we de naam van Jezus noemen dan zijn we niet gewoon een naam aan het uitspreken. We verklaren een naam die kracht belichaamt. Geen menselijke kracht, maar alle kracht en autoriteit van God. Zie Colossens 2, vers tot 10. Wanneer we die naam uitspreken, beschrijven wij de persoon. Jezus betekent redder en we noemen dan conform wat hij voor ons doet. Hij redt ons van zonden, van onze mislukkingen en van onze omstandigheden die niet in zijn wil zijn. Zie Matthäus 1 vers 21. Veel mensen willen geestelijke kracht ervaren, maar ze begrijpen niet dat als ze deze kracht in werking willen stellen, zij in geloof de naam van Jezus moeten uitspreken. Die wonderbaarlijke naam is gegeven aan wie gelooft. Als een kind van God, spreek vandaag Zijn naam uit in geloof. Als je wilt, bid dan met me mee. Vader God, ik spreek de naam van Jezus in geloof uit over elke situatie in mijn leven. Dank U voor de reddende kracht van uw Zoon. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren.